En het leuke was, ik had de investering gedaan en eigenlijk binnen twee dagen had ik die investering eruit. Want er kwamen drie nieuwe klanten. Ik verkocht voor het eerst mijn 25.000 euro programma en twee klanten van 12.000 euro. Dus ik had 49.000 euro binnen twee dagen terugverdiend. Dus ik zei ook tegen Laura, dit wordt je beste testimonial ooit. Ik ben Mirjam Slijk, want ik ben high-end business coach. Ik help ondernemers, ambitieuze ondernemers, door te groeien met hun bedrijf. Zodat ze niet alleen heel goed kunnen verdienen. ...in minimale tijd, maar vooral kunnen werken vanuit rust en kwaliteit... ...zodat ze het leven kunnen leiden wat ze echt willen leiden. Ik liep er tegenaan dat ik projectmanager was en interimmanager... ...eigenlijk een hele expert was in die functie, maar het me niet meer genoeg voldoening gaf. En ik was echt op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ik mee kon betekenen voor mensen. Uh, dat was de allereerste aanleiding. Ik had geprobeerd een bedrijf van de grond te krijgen, maar dat lukte niet goed. Dus ik miste de tools. En ik dacht, ik moet het leren, anders gaat het me niet lukken om mijn bedrijf succesvol te maken. Ik heb heel veel afgewogen bij wie ik de coaching zou volgen, want ik wilde het wel van de allerbeste. Uh, Laura triggerde me qua gevoel. En vooral, ik had het gevoel dat zij alles uit mij kon halen wat op dit moment nodig was. En vooral die doorbraak in mijn persoonlijke groei uh, was de drempel waarom ik voor Laura heb gekozen. En het was bloedspannend om die, ja, niet alleen de stap te maken... ...en in jezelf te gaan investeren, maar ook echt uh, nou ja, daar heel veel geld in te stoppen voor jezelf. De eerste echte grote investering die ik deed was 25.000 euro voor het high level programma bij Laura. En daar uh, had ik wel een paar slapeloze nachten van. Ik voelde aan alles dat ik het moest doen, maar ik vond het heel eng. Ga ik het er weer uithalen? Op welke manier komt er dan weer terug? Kan ik dit? Is dit ook voor mij weggelegd? Zitten high-end klanten op mij te wachten? En als ik heel snel een bruggetje maak, heb ik 25.000 euro geïnvesteerd in het eerste jaar, maar er wel 2,5 ton uitgehaald. Dus dat ging echt als een trein. Ik miste heel erg de tools en die had ik nodig om echte stappen kunnen maken uh, om mijn bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Om heel snel veel meer te kunnen gaan verdienen in minder tijd. En die tools die maakten dat ik dat kon realiseren. Maar daarbij had ik als high -end business coach, mocht ik als high-end business coach de stukken van Laura ook gebruiken, waardoor ik heel snel mijn bedrijf van de grond kon trekken. En de stappen die ik moest maken in persoonlijke groei om zakelijk te kunnen groeien... ja, daar had ik Laura voor uitgekozen en dat was een goede keuze, want dat deed zij inderdaad. Zij liet me vooral groter denken en ze hield me de drempels te overwinnen die ik nodig had om te overwinnen. En toen ging ik los. Na het eind van het exclusive programma was ik wel erg moe, want ik had zo hard gewerkt. Echt op adrenaline en ik had een fantastisch resultaat gehaald. Maar ik dacht ook als ik dit zo de rest van mijn leven moet doen, dan ga ik dat niet heel lang volhouden. Dus toen ging ik op een gegeven moment toch weer, ik heb een paar maanden rust genomen en toen heb ik toch weer uh, besloten om in te stappen. Ik was echt wel toe aan een nieuwe stap en vooral met Laura wilde ik ook nu dat high-end ondernemen vanuit rust bereiken. En dat ik het ook kon zonder op de adrenaline en ik wilde vooral mijn bedrijf ook naar een hoger niveau tillen opnieuw, een hoger niveau klanten. Zodat ik nog uh, nou ja, beter kon sparren op het ambitieniveau met klanten waar ik mee wilde werken. Dat is de reden dat ik opnieuw ben ingestapt en opnieuw vond ik het spannend, ook al kon ik het investeren. Heel intrigerend hoe dat werkt. Uh, dat was een veel grotere investering, dat 40.000, 50 50.000 euro. Nou, inmiddels had ik wel uh, geleerd dat grote investeringen ook lonen, maar het bleef een spannende stap. En ook toen voelde ik aan alles dat ik het moest doen. En het leuke was, ik had de investering gedaan.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 Heel eerlijk, had ik zonder haar kennis en steun nooit zo ver geweest waar ik nu ben. Maar misschien ook veel kleinere stappen gemaakt. Dus ja, zij is wel heel belangrijk. Uh, ze gelooft echt in je en ze, vooral het stuk dat ik bij haar heel groot mag denken, waar andere mensen je soms juist klein houden vanuit liefde of vanuit hun eigen angst, uh, kan Laura dat heel goed hebben. Dus echt een sparringmaat die me helpt om strategische keuzes te maken, die in mij vertrouwt en die eigenlijk alles uit me haalt wat erin zit. En ook heel kritisch is daarop. Ze geeft hele eerlijke en directe feedback. Af en toe schrik je daar wel eens van, maar het heeft me altijd gebracht tot waar ik nu ben. Dus nee, heel dankbaar. Een aantal mensen in mijn omgeving zijn heel erg trots dat ik zover gekomen ben. En ook knap dat ik de switch heb gemaakt van het werk waar ik is in dat sociaal domein. vier jaar geleden nog maar tot waar ik nu ben. Wat ik nu wel bereikt heb. En een aantal mensen snappen ook helemaal niks wat ik aan het doen ben. Die, of die kunnen we gewoon echt niet meer volgen. En dat merk je ook. Daarin is het ook heel fijn om niet alleen met Laura en Monique... ...maar ook met het netwerk te kunnen sparren over de dingen die belangrijk zijn voor mij. Om de groeistappen te nemen die ik nodig heb voor mijn bedrijf. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik had dat zelf al nooit gedacht, maar het is heel leuk als je andere mensen ook verbaast. En uh, ja, te horen dat ze echt zeggen dat ze heel trots zijn. Dat ze het heel knap vinden en moedig dat ik deze stappen. En ze zeggen letterlijk, nou, je hebt het toch maar geflikt. Hoe zie ik de toekomst? Uh, ik heb heel veel rust gekregen door dit programma. Zoals ik, uh, het eerste jaar heb ik echt geknald en heb ik heel veel op adrenaline en ben ik ondernemer geworden. En het tweede jaar het Diamond-programma heeft mij gebracht dat ik geland ben als ondernemer. Dat ik veel meer weet waar ik naartoe wil en wie ik zelf ben. Uh, in plaats van uh, wat ik geleerd heb van Laura heb ik veel meer mijn eigen ik kunnen ontwikkelen. En dat is wel iets wat ik echt door wil ontwikkelen. En ik wil vooral kijken hoeveel meer ondernemers ik nog kan helpen hiermee. En op welke manier ik uh, ja, nog meer mensen kan bereiken. Warm, zeer deskundig, betrokken in verbinding staan, positief kritisch en vooral een heel mooi mens... die zelf alle stappen heeft genomen en nu andere mensen daarmee helpt. Monique is heel deskundig op een ander gebied, ook sales. Monique heeft heel veel kennis, die kan je de prachtige vragen stellen... waarmee je met één vraag uh, meteen uh, in verwarring bent... maar ook weer komt tot het juiste antwoord. Uh, Monique is heel betrokken ook, ook heel warm. Uh, beide. Ik vind Monique en Laura echt de perfecte sidekicks van elkaar, zeg maar. Ze vullen elkaar compleet aan uh, op hele verschillende gebieden. En dat is heel waardevol. Wat je bij Laura haalt, haal je bij Laura en bij Monique haal je echt weer andere dingen. Alles wat jij denkt, dacht ik ook. En op het moment dat je het gaat doen, dan kom je veel verder dan dat je ooit gedacht had te komen. De angst zit in je hoofd en het doen geeft je de zelfvertrouwen om het water te gaan maken. Dus. Als ik het kan, kan jij het ook. Nee, ik ben gewoon heel dankbaar voor waar ik nu ben en dat ik dit allemaal heb mogen leren. Er is voor mij een wereld opengegaan van dingen die ik echt niet wist en ja, dat dit heeft mogen leiden tot dit resultaat. Ik ben heel dankbaar, ik ben vooral ook nieuwsgierig naar de toekomst. En ik heb nu de rust en de financiën om ook vanuit positieve nieuwsgierigheid te kunnen kijken hoe ik mijn bedrijf verder kan ontwikkelen. En dat is een fantastisch uitgangspunt.